Jongens, voor we beginnen met deze video, wil ik jullie nog even op attenderen dat jullie zeker volgend weekend play.bike.mc.nl moeten joinen. De vaste datum staat nog niet vast, maar die krijgen jullie sowieso mee. Join ook zeker even hun Discord, staat in de beschrijving. We hebben ook een Shop boys, en als je daar 10% korting op wilt, als je daar weet ik veel, Greco's of zoiets wilt kopen, dan kan je daar de code VLOETJE gebruiken, en dan krijg je 10% korting. Is wel, is wel fucking grappig, ik vind het wel leuk. Ook um, de promotie heeft iets te maken met deze video, dus ja, uh, yeah, enjoy. Oké, okay, jongens, ik ga, ik ga nu meedelen waarom ik je allemaal in de call heb gevraagd. Um, jullie weten dat de laatste dat tijd chillen. niet goed... Hé, hou je bij. Jullie weten dat de laatste tijd niet goed gaat met iets goeds games. En daarom heb ik besloten... Ik heb oh, een nieuw kanaal te maken, hoor, man. man. Oh, fucking. Oh, my God. Andreas Strijder. Andreas Strijder, <laughs> jongens. Andreas Strijder. <laughs> <laughs> <Andreas> ik <strijder>. zou <laughs> <laughs> <houd> je alsjeblieft, de camera toeleggen. gaan. Oh, wat ging dat, je nou mededelen? Ja, dat ik... <laughs> Lens gaat weer open en er komt een nieuwe god genaamd Andrea Stryder. dat wil ja, ik <laughs> En dan krijgen we dat kanaal ook, en je drie video's upload en 18 subs krijgt. <lacht> <lacht> dat waren toch eens mooie tijden. Ik was met de vraag van keer dat je dan 20 keer, keer power spamt, ah ja, dat vind ik wel leuk. Mag ik nu echt delen. <lacht> <lacht> <lacht> Oké okay, jongens, dus je weet dat dat niet goed <lacht> <laughs> Het is Vloody En daarom heb ik besloten om terug, ik top, of, <laughs> om terug mijn topia te gaan spelen. Oh, oh nee. Oh. Ja. <laughs> Oké okay, boys, zoals jullie hebben gehoord. Ik ga terug Mytopia spelen, boys. Mijn community was ook heel tevreden over dat ik terug mijn topia ga, ga spelen. En ja, uh, we moeten mijn kanaal toch redden. Iets games moet gered worden, boys. Floodjec moet gered worden. Dus let's go, boys. We gaan mijn topia spelen. So, ik... <laughs> Niemand speelt toch nog Hoe <laughs> ja, Dat is toch tand oké houden? Maar je, je, mate, je gaat echt weer Mytopia spelen. Ja, dat was echt een grap, maar ik dacht echt dat jullie heel, heel overreacten van What the fuck, ben je psychisch gestoord ofzo? Maar... Oké, okay, laten, laten we dit even opnieuw doen. Gewoon leuk doen voor de video, oké? Okay? <lacht> Natuurlijk allemaal niet echt dat ik Myntopia ga spelen. Dit is eerder een video om jullie allemaal te bedanken, zeker voor de laatste support op de video's. Jullie laten echt heel veel likes achter, jullie delen de video ook jullie um, ja, kijken ook echt lang naar de video's jullie plaatsen toffe reacties ook bij de première waren er echt fucking veel mensen bij en fuck deze Er waren er echt super veel mensen bij echt, ik weet niet, iets van 15, 20 man die gewoon live aan het kijken waren naar mijn video was het echt, was echt heel tof jongens echt, die likes die jullie achterlaten ik denk dat het op de laatste video's allemaal boven de 30 likes zitten zal de skyblock video's worden over de 200 keer bekeken en het is niet super veel voor een kanaal met 2700 abonnees maar ik vind het zo leuk om te zien dat ik het echt voor die vaste 200 tot 300 man doe en dat doet me ook echt heel veel deugd jullie vonden de video met geld ook super tof en misschien ga ik wat meer van zo'n video's doen gewoon stiekem dingen opnemen en daarna achteraf zeggen van hey, ik heb dit eigenlijk opgenomen en alle, je, je krijgt gewoon zo leuke gesprekken eruit ik, ik vind het wel leuk sorry dat de video echt veel later online is gekomen dan normaal normaal zou die al eer online gekomen uh, moeten zijn, maar ik had uh, onverwacht echt zware projecten voor school. Ik moest uh, nog iets van mijn eindproject afmaken en ja, dat, uh, daarom kon hij niet online komen. Ik zie hobby echt wel als iets belangrijks, maar school gaat toch meestal nog iets voor en ik hoop dat jullie dat ook begrijpen. Ik heb nu vakantie boys, dus dat betekent dat ik bijna elke dag een video ga uploaden als jullie natuurlijk elke keer bij de video's boven de 30 likes achterlaten. Dus als je nooit mijn video's liked, Doe het dan zo nu zeker even. Er komt originele content aan. Ik wil echt veel beter worden in editen. Ik heb al een paar, een paar mensen gevraagd die dat goed zijn in editen. Om mij te helpen. Er komt ook soon een nieuwe PC aan. Betere kwaliteit. livestreams van mezelf en niet van Olaf. Ook al moet ik Olaf echt zwaar bedanken voor de maanden dat hij heeft gestreamd op mijn kanaal. Het zal nu waarschijnlijk dat hij nog een aantal keer zal streamen. Maar veel minder dan eerst. We gaan zeker even een eind livestream doen voor Olaf. Gewoon, weet ik veel, drie uur knallen ofzo. Omdat Olaf echt heel veel voor het kanaal heeft gedaan. En natuurlijk ook nog veel meer mensen. Die ook veel voor het kanaal hebben gedaan. En die er ook al super lang bij zijn. En jongens, ik wil echt eens een keer een video voor jullie maken. Voor mensen die er echt drie, vier jaar bij zijn. Fucking heroes. Trouwens, en deed fuck you trouwens. Dit is service jongen, wat heel. Doei. <laughs> jongens, ik zie jullie later. Doei.